Ik ben Michel Romain, de papa van het gezin. En in deze afleveringen ga ik jullie de lekkerste recepten leren. Uh, ja, wat ga ik allemaal doen? Vandaag gaan we iets heel lekkers maken. En vandaag uh, heb ik dit gehaald. En wat zit hierin? Nou ja, jullie denken allemaal wel te weten. Vooral de Scheveningers weten dit wel. Wat hier in deze verpakking zit, nou ja, de maat. Het kan een forelletje zijn, maar dat is het niet. Ik ga vandaag een lekkere salade voor brood maken. Uh, ja, het is een heerlijk recept. Lekker met mayonaise, uh, curry, maar ook nog andere ingrediënten. Dus ik ga het even klaarzetten en ik laat jullie nu zien. ...wat daarvoor nodig is. En ik ga beginnen met de makreel. Ik ga de kop en de staart verwijderen. En die ga ik, eh, ja, het binnenste gedeelte ga ik gebruiken. Je ziet hier al dat er een ruggraat in zit. Die gaan we als eerst even verwijderen. De makreel zit vol gaten, daarom is het ook lastig om al die gaten netjes weg te krijgen. Maar als je weet hoe het moet, snij nee, eerst even de kop van de makreel en de staart. Dan eigenlijk. Hou ik het velletje in één keer eraf zodat het al het visvlees hier valt. Zodat ik makkelijk kan ontgraten. Want we willen natuurlijk geen graten in onze salade. Mmm, en hij is zo lekker. Kijk, dan komt die ruggraat eigenlijk in één keer al los. Dat is afval. Dan kijk ik even of er nog meerdere gaatjes in zitten. Ik ga volledig opdoen van graad en dit kan even duren, dus uh, we gaan even wat snelheid erin gooien. Ik heb al een gaatje getekeld. Dan kunnen we beginnen aan het maken van de salade. Wat is er aan mij zien? Wat is er? Hier nog één dit even weg. Hmm. Kijk, wat je doet als je een uitje snippert. Je legt hem op de bovenkant neer en je snijdt hem eigenlijk... net niet tot op de bodem, maar je snijdt hem in. Dus je creëert eigenlijk allemaal plakjes die nog aan elkaar zitten. Oei, niet. En dan heb je hem die kant, maar dan gaan we ook deze kant doen. Let dan op wat er gebeurt. Ja, en de laptop nu ook. Brian heeft de laptop net kapot gemaakt. Papa, niet zo leuk. Kijk, en dan zal ik even voor de helft al wat gaan doen. Kijk, en dan krijg je allemaal fijne snippertjes. Ik ga de knoflook snipperen. Even het velletje omdoen. En die gaan we ook fijn hakselen. Ik ben niet zo van de knoflookpers. Ik hou wel van blokjes knoflook. Dat is ook goed voor de gezondheid. heb mijn oma maar altijd geleerd. Oma Belen. hè ja, oma Belen. Dus deze gaan we ook even lekker fijn maken. Zo, dan hebben we dat. Dan gaan we de curry toevoegen. We gebruiken één theelepel currysaus. Dus ik ga een lepel pakken. en Een eetlepel. Die vul ik met currysaus. En die doe ik erbij. We gaan weer verder. We gaan de mayonaise toevoegen. Drie eetlepels mayonaise. Het is een lekkere marinade vind ik zelf. Afgestreken eetlepels. Eén. Twee. En drie. En dan gaan we nog tomatenketchup toevoegen. Dus tomatenketchup, daar heb ik hier een potje van. Ruikt nog goed. En daar moet er van één eetlepel. Nou, dan voegen we nog een paar enkele druppels soeparoma toe. Zo. En wat grove peper. Dan gaan we dit eerst met een lepel goed door elkaar roeren. Dan pakken we zo een vork erbij om het nog eens te prakken. Oh, ik zie je een gaatje? Kijk, dat is mooi, hè? Nu mag ik dus, ga proeven. Zo. Dit recept is echt ontzettend lekker. Ik raad het iedereen aan. Ik heb hem gehaald van uh, eigen recept van Geert Smit. dat goed? Ja, het is het eigen recept van Geert Smit. Als je hieronder in de beschrijving kijkt, zet ik er even een link neer van het recept van Geert Smit. Maar... Als je van makreel houdt en je houdt van een lekkere makreelsalade, maak dit allemaal dit op. Klop nat nemen. Mm. Alsof er een makreel over je tong schijnt, zo lekker. <laughs> Bedankt allemaal voor het kijken, dit was aflevering 1. Papa koopt van de familie romijn.nl. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten. Vonden jullie deze aflevering nou leuk en willen jullie wat meer zien, druk dan op het belletje. En geef dan even een duim omhoog. Als je het niet leuk vond, doe een duim omlaag. Maar dat moet je helemaal zelf weten. En natuurlijk, uh, reageren, reageren. Hey, reageren, abonneren. Daar houden wij zo van. Abonneren, reageren. Dat lijkt me een goed plan. Abonneren, reageren. Ja, la, la, la, la. Abonneren, reageren. Dat lijkt me een goed plan. Ja, dat lijkt me een goed plan. Ja. <totstuk> hey tot de volgende week. Later.